Oké, okay, we schalen toch op naar middel buitenbrand. Hier is flinke rook ontwikkelen, komt van beneden zo te zien. Ja ja. Dus we gaan nu naar een reanimatie. En dit is een echte reanimatie. Nou, ambulance is al te plaatsen. AC 5331 eerste plaatsen. Wij gaan binnen verkenning doen en eventueel aanval. Alle mensen leuk en naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, die en van morgen. Vandaag ben ik op pad op de TS met de nieuwe brandweerpakken. Uh, gemaakt door Wandertjes, shout-out naar hem. Linkje naar zijn Discord in de beschrijving. Uh, ja, dus de Nederlandse brandweerpakken is super gaaf. Beter dan die Amerikaanse. We hebben dan ook uh, een bevelvoerder. We hebben gewone manschap, gewone manschap, gewone manschap. Uh, ja, dus drie keer, wij drieën. En de bevelvoerder. Dat betekent niet dat de bevelvoerder automatisch bij ons voorin gaat zitten. Of uh, naast mij voorin gaat zitten. Wat ik wel even snel ga kijken is um, of ja dat uh, doe ik vooral bij hun dan even snel jullie mogen even fire gear uh, omdoen kijken wat dat uh, hoe dat eruit gaat zien oké okay, en draai je dan eens om kom eens hier naartoe want ik geloof dat daar ook gewoon brandweer ZL of BRW ZL oftewel brandweer Zuid-Limburg op staat wel is het zo dat de helm aan de ene kant dus grijzig is. Van de achterkant ziet dat er wel een beetje gruwelijk uit. Alsof die al flink gebruikt is. Ik geef het in ieder geval even door. Maar ik wil nu echt even opnemen. Uh, dus uh, daarom dat ik daar niet op ga wachten. Jullie mogen trouwens weer remove fire gear. Um, ondertussen test ik de TS even. TS dus Tango de spuit gaat naar de meeste, meeste melding die de brandweer wel krijgt. Blauw doet het. Iedereen wakker door. Even luchthoren die ik snel probeerde. Nou, dat doet het. Uh, hadden wij genoeg water? Hebben wij genoeg water? Ja, 5000 liter. Dat is ook een maximale. Dan zijn we klaar voor de... Nou, niet helemaal klaar. We zullen hem even buiten rijden. Zullen we even de dingen testen. Ik zie niemand voor mij. Ik hoop ook dat er dus niemand staat. Ze doet er allemaal dingen open zin er geen pipo al te wachten op een melding Dat kan natuurlijk ook oké okay, die doet het zeker het doet het ook voor mij masker op Hier is zaklamp doet hij het? oh ja zeker wel Kijk eens joh. Oké. Okay. Uh. Oh, <laughs> nou die doen ik wel. Oh wacht, daar moeten we even mee opletten. Via F3 options. Everyone ignore player. Anders gaan ze me aanvallen als ik bezig ben met blussen ofzo. Nou dus die doen het allemaal. Water is hier ook een beetje gebruikt dan. Ik hoor een kazerne alarm. Die melding die niet voor ons is. persoon aangereden door voertuig. Ja daar hoeven wij niks mee. Zo, nou dan uh, zijn wij nu echt uh, klaar uh, voor te beginnen met de uh, dienst. Ja, we waren eigenlijk al dus begonnen en als de melding wel iets was hadden we al onderweg geweest. Of waren we al onderweg geweest. Maar voor nu is het even wachten. En tijdens het wachten kun je van alles doen. Maar ik ga gewoon even echt daadwerkelijk wachten en dan jullie zometeen maar zien als de meldingen uh, als er een melding is tot zo nou dat was net een ze even ja, op bezoek geweest die gaat nu met spoed weg ik hoor ook iets Attention er is een gebouwbrand We op de mutiny road on on... mutiny road, medical aid okay. requested, code 3 dus. Roger, we're heading over now Roger, na ja, 5331 uitgerukt. Prio 1 brandgebouw. Oh, lekker ruim bochtje genomen. ik weet niet of hun naar dezelfde melding gaan, hun rijden alleen rechtdoor ik moet hier links een snelweg op dus ik weet het niet We moet ja, ik nu zo om gaan rijden melding is los zo door snel even naar achter we waren niet nodig bij de gebouwbrand. Ik denk. Uh, ja, die niet. Ik denk dat uh, de eenheid die al te plaatsen was, want er was al iets ter plaatsen, uh, Al heeft gemeld dat het loos was. Aangezien uh, wij opeens worden opgeroepen voor een nieuwe melding. Dat is die 911 memorial. Mem mem mem mem Wauw. Memorial mem of zoiets, weet ik het. De herdenking van de. 9-11, 9 september, uh, dat uh, was uh, 11, 11 september, nu zeg ik het, ja 11 september. Um, in Nederland zeggen we altijd 9-11, dus 9 de dag, 11 de maand, maar daar is het 9 de maand, 11 de dag. Um, ja, daar werd ik meteen voor opgeroepen, dus het zal wel niet uh, meer nodig zijn dan. Dat betekent dat we gewoon weer retour kazerne gaan. Die melding die heb ik één keer gedaan. Die hoef ik niet elke dienst weer, uh, elke video weer te doen, lijkt mij. Dus gaan we die ook niet doen. Ik hoor daar een kazerne alarm afgaan. Nee, dat was niet voor ons. was voor de autoladder ofzo, weet ik het. All unit. Misschien dat we toch mee, mee moeten, met de, de autoladder, de de autoladder de die weer doorgeroepen. Meteen weer door naar een Prio 1 gebouwbrand, in dit geval een appartement. En Dus gaan we gaan daar mee, naartoe. Voor de mensen die Wandertje nog niet kennen... Even luisteren, oké, okay, politie te plaatsen, dat is al mooi, die kunnen misschien een sit geven van, ja luister, uh, grote brand uitslaand. of uh, wij zien niks, pannetje op vuur misschien, dat soort dingen. Voor de mensen die wandertje doen, kennen zo ook YouTuber, maakt toffe dingen, zoals de brandweerskins, dus ga aan de kant, pop non dus, uh, de De diensttelefoon die ik gebruik, de Samsung A7S7, weet ik het welke ik gebruik, ik ben niet zo bekend met Samsung, ja joh, zet hem daar meneer. Uh, wat heeft hij nog voor mij, ja de Turan 2011 heeft hij natuurlijk een... Uh, een, uh, een opfris ding iets gegeven dus uh, ook uh, ja, shout out naar hem voor al die dingen en zeker even op zijn youtube kanaal checken en op zijn discord wandert je dus gewoon hoe je het hoort zo schrijf je dat ook appartement brand ja daar moeten we altijd rekening mee houden tot de meerdere uh, dat is vaak in één woning maar wel een gebouw waar meerdere woningen zijn. Dus ik kan zomaar overslaan. Maar dat kan in principe elk gebouw. Als we hier rechts op gaan dan zien we misschien nog rook. Dat betekent dat het toch wel flink is. Ik zie nog niks. Ik hoor wel politie. Oh, aan de kant. Ah, oh, hier is dat. De Audi A6 van de politie is ter plaatse. Oké, okay, TS eerste plaatsen. we gaan het voor nu even hier uh, alleen af kunnen. Meldkamer, dankjewel. Boys omhangen. Ik ga ook omhangen. Nou, ik neem maar meteen de slang mee. We nou, gaan even in het gebouw kijk Ik weet toevallig dat je hier naar binnen kunt. Oh wacht, daar is wel brand. Is het dan een buitenbrand? en tot het gemeld uh, is een appartementbrand, maar tot eigenlijk dat werkelijk buitenbrand is mensen even daar weg voordat ik jullie ja, dan worden jullie maar nat Oh, er is een hele boom die in brand staat je. ja kat ik hoor je oké okay, uh, we schalen toch op naar middel-buitenbrand een beetje een chaos, ik kan niet precies zien wat hier nou in de fik is gevlogen. Uh, oh sorry mevrouw meneer, die is dood denk ik, want dat is echt een hele harde straal. Kat, doe nou eens niet. Waar is mijn... Waar zijn mijn boys trouwens? Ik ga toch nog even het appartementje checken. Hoor. Hier zien we wat rook overal. Die kat gaat dat voor mij blussen. Ik ga vanzelf vooruit. we gaan even het appartement in je ziet er best wel zwart en uh, hier is wel lijkt het er iets geweest is hier zeker ja hier is wel brand geweest Misschien heb ik dat net heel snel buiten gekregen toen ik via de deur al uh... ja, alleen die boom dan nog als brandmeester, brandmeester meldt er dan vast. Ah, alles is uit, denk ik. Ja, alles is uit. Ze we gaan ons op vrij melden. Politie kan ik dat door. Dat. Wij uh... gaan retour kazerne als er geen andere melding voor ons klaar staat hallo zo Volvo zit of, uh, Volvo. de Audi zit vast zo te zien waarom nu niet? omdat we melding krijgen erom brand om het hoekje hier is toch wel vaak brand de laatste tijd hoor. oh ja, ik pleur hem hier maar op de stoep, oh hier ja, brand C ter plaatse bevestigd brand omhangen jongens ik ga ook omhangen als kom en volgen hier is flinke rook ontwikkelen komt van beneden zo te zien ja, ja. Oh, zit daar nog iemand ja, daar. daar stond nog mensen ik denk dat er we wel brandmeester zijn dit hokje stond in brand snel uit en de rest van de metro even controleren voor het geval dat maar ik zie geen reden tot waarom het daar zo branden dat het hier beneden ook zou branden we kunnen maar beter even check check dubbel check doen hij nee, ziet er allemaal goed uit oké okay, brandmeester als viel mee wij uh, met vervolg als ik genoeg water nog heb zo te zien wel oh. een ja, rea oftewel reanimatie. Stel so, daar gaan we heen de reanimatie voor de, de, wat waren we, 53-31. Nou, nou, we gaan even kijken waarom wij daar nog nodig zijn, terwijl als de ambulance op te plaatsen is. Misschien een tilassistentie. Politie ook al ter plaatsen. Dus uh, melding binnengekomen als een reanimatie, uh, daarna zou wel al een ambulance te plaatsen zijn, betekent niet dat we dan standaard mogen weggaan. We gaan nog even luisteren, misschien is het tilassistentie reanimatie of uh, moeten wij uh, toch nog de reanimatie opstarten omdat de ambulance druk is met uh, andere dingen. dit wordt een leuke weg De lossen we later wel op. Eh, uh, op plaatsen. Hoi, oh, wat moeten we doen? Zoek toch naar een slachtoffer ofzo? Staat er iemand op? Nee, slachtoffer. Ligt hier al achterin? Ik denk dat hij al achterin ligt. Ik denk uh, dat hij al achterin ligt. Ja, dan uh, gaan wij er weer vandoor. Bedankt voor het zeggen. De nee. Ambulance gaat naar het ziekenhuis met de luchthoren. Of zonder. Dan viel dat allemaal wel mee. Sowieso als er maar één ambieter plaatsen is, dan uh, zal het geen reanimatie zijn geweest. Ja, ten, Het was ook natuurlijk een melding uh, persoon bewusteloos. betekent niet dat hij reanimeerd wordt, maar ja, je moet er toch iets van maken. Hier lopen allemaal konijntjes. En we nu onze lange weg richting de kazerne uh, maken. 3.4 kilometer. Ik wilde al inhalen, maar dat kan ik natuurlijk niet doen. Nee. Nu gaan we super snel naar beneden en ik moet niezen. Zo. Wat bon, nou, is u? Attention all units. Citizen's report. A cardiac arrest on Meteor Street. Respond code 3. Zo had nieuws dat er iemand door een hartaanval van krijgt. Of een hartstilstand moet ik zeggen. Hartaanval is iets helemaal anders. Uh, oh, aan de kant. Dus we gaan nu naar een reanimatie. En dit is een echte reanimatie. Nou, ambulance is op te plaatsen. Ook hier weer gaan we dus kijken of we wel nodig zijn. Ja, twee ambulances op te plaatsen jongens. Kom op, dan zijn wij meestal niet meer nodig. Links vrij. reanimatie bij het politiebureau zo te zien. mooie ruimte gemaakt door de koepel maar ik zag het te laat. Oh, dat is een supervisor en een uh, ambu. Ja, ter eerste plaatsen. Iedereen in dit gebied stop stil blijven staan dat is altijd zo prachtig van deze mod daar staat een supervisor oftewel ja, we moeten het voorstellen meestal verander ik die naar rep 3 sponder dus dan is uh, mijn supervisor zal over de g zijn de slachtoffer is overleden dan kunnen wij ook niet veel doen normaal zou je hier afdekken het is dus midden op straat dus afschermen of, of nou, dan gaan wij ook niet uh, de reanimatie starten AC uh, <coughs> Roger, einde inzet persoon is ondanks het uh, snelle handelen van de ambulance overleden. Nope, nope, nope, nope. Nee, ik wil gewoon mijn route naar de kazerne. Geef gewoon de route naar de kazerne. Nou, hopelijk komen we er nu wel aan, want wij hebben honger. Dus wij willen iets eten. Ik zie jullie zo meteen. Zo, terug op de kazerne. Inmiddels ook weer bijgevuld die zoals je ziet linksonder dus we zijn weer helemaal klaar voor de uitdruk maar eerst gaan wij avond eten hier is iemand zijn olie verloren en daar ook en daar ook en daar ook waar, we, waar wij staan niet mooi en daar ook dus oh nee we gaan toch ergens uh, live en veder office uh, building on fire Oeh, god yes onderweg hoor On my Roger. Follow me. Wait in car. Follow me. Zo. So. Nee, vol... Nu volgen ze me. Prio 1 brandgebouw in het Life Invader Office. Ik weet waar dat is. Ik weet dat dat een groot gebouw is. Ik weet niet waarom we maar vooruit rijden. Iemand loopt tegen me op misschien, tot hij de TS wegtuwelt. Bevelvoerder zit netjes weer bij mij, voorin. En dan in 3, 2, 1. Luchthoren erop. En dan rechts op. Links vrij. Ook even de trambaan. En nu zijn wij in brandweertram. Daar rijdt een auto en een busje en daar gaan wij slalommen als een baas omheen. Rechtsop, links vrij. Super ruimte gemaakt door deze minivan. Altijd de baan met de, met de minste auto's pakken. In dit geval staat rechts een auto. Dus gaan wij links langs. Stond links een auto en er stond rechts niks. Gingen we rechts langs, staat links twee auto's, staan links twee auto's en rechts één auto. Dan pakken we natuurlijk rechts, want daar staat maar één auto, oftewel de baan met de minste auto's. Goeie tip, wordt niet altijd nagestreefd natuurlijk, ook niet door mij, probeer het wel. Eigenlijk mag je ook niet zomaar hier tegen het verkeer in. Ja, misschien hier wel, maar niet zomaar met volle snelheid. Ja, het is maar een spel natuurlijk. Ik probeer het zo realistisch mogelijk te doen. Dat weten jullie inmiddels. Bijna te plaatsen. Zo te horen. Of, oftewel, ik heb nog niks gehoord. Zijn maar als eerste te plaatsen. Minste auto's staat hier. Minste auto's staan hier. Audi RS4 denkt alleen. Ik ga niks doen. Dus ik denk ook. Ik ga gewoon wachten. Dankjewel. hoofdtegang is hier brand zou hier binnen zijn inderdaad boys omhangen ik ga ook omhangen ac en 31 eerste plaatsen wij gaan binnen verkenning doen en eventueel aanval aanlucht om go go go go go je gaat geen brandalarm af misschien moeten we even af laten gaan nee ja ik vind het knopje niet Yoga zone, tech zone, kunnen we allemaal niet in. Deuren zitten op slot, zullen daar ook geen problemen zijn. Kunnen we hier naar binnen? Nee, het zal boven zijn. Ik sta er weer alleen voor, zitten te zien. Wat is dit? Hier komt heel veel licht vanaf, dat is gewoon het logo en de zon. Hier zit iedereen, hoort het chillen, gek. Hoi, brandweer. Wie heeft er gebeld voor een brand? Niemand. Hier zou er nog wel een brand kunnen zijn. Brand zou zich hier eventueel. Nee, we kunnen nergens anders heen. C, we doen nog een kleine verkenning voor zover loos. Uh, mocht er toch uh, nog iets uh, vinden, dan laten we het weten. Ik denk het niet. Alle deuren even nagaan. Nee. Ademlucht af. schalen af. Geen brand. Tenzij we rook zien. Nee. Alle deuren waar je in kunt, zijn we in geweest. Kunnen nog één keer even snel naar de andere zijde rijden. Ernaartoe. Daar is namelijk nog een garage. Ik verwacht het niet, maar dan hebben we echt alles uh, gehad. En hier aan de kant, ja dat deed ik niet expres, wel een beetje want dan ging ik ging niet aan de kant. Kan toch zo zijn hoor? Als je het rondje bekijkt, zou dat zomaar hier kunnen zijn. Hier achter. Mijn warmtebeeldcamera gaf niks... Ah, andere kant. Geeft niks aan. Dat betekent, Als ik hier nog ga kijken. Dat is mijn fictieve warmtebeeldcamera. Als ik hier dan loop, zou het een beetje groenig moeten worden. Dat zou kunnen betekenen dat dat brand is. Maar we gaan toch even... Nou ja. Want hier zijn we weer waar we toen net waren. Oftewel hier. Nee, AC echt geen brand bij deze. Ik ga ons weer inmelden op vrij. Maar we gaan stoppen met de video. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Ik zie jullie heel graag weer over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Shoutout naar Wandertje. Uh, Discord linkje in de beschrijving. En uh, shoutout naar iedereen die heeft gekeken. Tot over twee dagen. Doei!